Oké, okay, je vraagt je vast af hoe kom ik aan de ondertiteling van mijn video? Nou, dat kan op twee manieren, namelijk via YouTube, waar je je video automatisch kan laten ondertitelen. Wat niet altijd even nauwkeurig is, tenzij je heel goed articuleert. Um, via YouTube kun je ook zelf een ondertiteling toevoegen, bijvoorbeeld het script dat je voor je video hebt gemaakt maar dat heb je misschien wel in een Word document getypt en met een Word document kom je wel ver bij YouTube, maar niet bij Facebook, want je hebt namelijk een SRT bestand nodig. Voor de tweede manier heb je veel engele geduld nodig of iemand aan wie je het transcriberen van je video kunt uitbesteden, zodat jij tijd overhoudt voor andere zaken zoals klanten helpen als je al hebt verdiend met je vorige video's. Ik ga je de eerste manier laten zien en daarvoor ga je naar je YouTube kanaal en klik je rechtsbovenin op Creator Studio en zoek je de video op waar je de ondertiteling van wilt downloaden. Je klikt op ondertiteling en vervolgens kies je niet voor de automatisch gegenereerde ondertiteling, maar de ondertiteling die je zelf hebt geüpload, dus je klikt hier op Nederlands. Dan klik je op de button acties en zoek je SRT op